Vanaf vandaag kun je terecht op de Raadbaak. De Raadbaak is dé online community voor en door professionals en de Nationale Ombudsman. Samen helpen wij burgers die in de knel zitten. In deze community delen we kennis met elkaar en kun je vragen stellen, knelpunten signaleren en je netwerk vergroten. Dus heb je regelmatig contact met burgers die tegen problemen aanlopen, dan kun je op de Raadbaak terecht met jouw vragen en kun je anderen op weg helpen. Op de raadbaak vind je professionals van verschillende organisaties. Er staan verschillende onderwerpen waar je over mee kunt praten. Staat jouw vraag er niet tussen, stel die dan gerust aan een van de leden. De raadbaak is niet alleen nuttig voor professionals, ook voor de Nationale Ombudsman kan het een belangrijke signaalfunctie krijgen. Via de discussies en de vragen op het platform hopen wij een goed beeld te krijgen van welke problemen er spelen. Jouw signalen kunnen voor ons aanleiding zijn om iets verder te onderzoeken of om er aandacht voor te vragen. Is het lokaal, regionaal of landelijk? Dat is voor de Nationale Ombudsman belangrijk om te weten. De Raadbaak is een prachtig initiatief. Als professional maak ik deel uit van die Raadbaak. En kan ik vanuit mijn domein antwoorden geven op vragen die gesteld worden. Weet ik het niet kan ik weer met andere professionals in contact om te kijken of we toch een antwoord kunnen vinden... Gedeelde kennis is tenslotte beter dan dat je zaken alleen voor jezelf houdt en zo kunnen we de burger samen beter op weg helpen. De Raadbaak is er voor en door professionals zoals jij. Ga naar www.raadbaak.nl en doe mee. Zo helpen we burgers in de knel samen op weg.